Now I'm right here with you. Wow. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is gt 5 RDSPUD voor Amor. Vandaag ga ik op pad met de ambu met mijn collega in de Los Santos Rescue Division mod. Ik weet niet of die goed gaat. gaan we dan wel zien. Een beetje anders uh, dan uh, de andere ambu, namelijk hebben wij de rode balk. Ja dat is uh, voor de rest uh, niet echt heel spannend ofzo. Ik zal even de ambu gaan testen. De start van de dienst. Oké, okay. we hebben de eerste melding. Roger bat. We laten hem meteen blauw aan. Er is namelijk een drugsoverdosis. Dus we gaan het zien. We gaan de nacht trouwens in. Of ja, nacht. Ik denk dat we nog mooi met de zonsondergang uh, de hele dienst gaan draaien. Want ik heb hem namelijk staan op uh, real-time duration. Dus uh, één minuut duurt dan ook daadwerkelijk één minuut. Jullie kunnen weer meekijken hoe ik stuur. Of ja, niet echt precies hoe ik stuur, maar jullie kunnen wel zien wat ik nou doe wanneer ik gas geef wanneer ik rem welke kant mijn stuur op staat oh dat is verkeerd knop oké okay. dat gaat niet worden Snel kunnen we wel een andere manier doen want ik wil eigenlijk gewoon nog sneller maar dan moet dat met t en dan krijg je dit weer wat een gedoe allemaal Mochten we de versneller echt nodig hebben, dan zien jullie het wel en anders. Uh, of dan horen jullie het wel. En anders laten we hem een beetje weg. Dankjewel mensen. Uh, lekker een beetje pikjes. Serena kan uit. Ik had alles ingesteld via mijn stuur. Qua ILS en zo. En dan vervolgens. Ik wil hier wel een gaatje. Naar... Nee, oké. Okay. En dan vervolgens uh, starten we mijn game uh, even opnieuw op en dan is het weg. Zeer spijtig. Nou ah, dat is verkeerde knop natuurlijk. Oh, we zijn helemaal in de warm met. Oh, daar rijd ik overheen. Dit gaat gevoelig worden voor mijn stuur. We zitten hem in zijn park en we staan stil. Oké, okay, goed. Gaan we gaan maar eens kijken. Ik zal je wat spullen pakken. Ik geloof niet dat de... nou die kunnen inderdaad niet openen. De achterdeuren. is een kleine beuk. Ja, wat is de taak nou van de verpleegkundige en wat is de taak nou van de chauffeur? De chauffeur doet eigenlijk de verpleegkundige assisteren. Dat wil zeggen dat de verpleegkundige de handelingen doet qua infus zetten, dus medicatie geven. Uh, film, hard filmpje beoordelen. En de chauffeur doet dan eigenlijk ja, buiten het rijden ook uh, vervoeren, uh, of wat zeg ik nou vervoeren, voorbereiden, helpen. Uh, hij zegt bijvoorbeeld ik wil nu 1 milligram adrenaline, nou wat doe ik, ik trek 1 milligram adrenaline op. Hij wilt uh, uh, misschien uh, dat ik nu wat andere medicatie geef aan de drugsoverdosis, dan zullen we iets geven om dat zo een beetje te stoppen. Uh, om even die overdosis op hold te zetten. Vraag me niet welke medicatie dat is. Ik ga in ieder geval nu uh, kijken of ik een medicatie kan toedienen. De collega heeft even gereanimeerd, maar dat is gewoon ja, standaard. Mom, dus ik ga hem nu gewoon hem ondersteunen. We gaan een medicatie geven. En als het goed is komt hij dan bij. Dan uh, ja. Ik word niet goed van die rode hier. Wel een mooie uh, view hier. Okay, kijk eens aan, hij wordt wakker. Hij komt bij in ieder geval. Uh, dan gaan we hem naar het ziekenhuis vervoeren. We zullen hem naar uh, het dichtstbijzijnde. Ik wil er bijna Erasmus zeggen. Ja, waarom zeg ik Erasmus? Omdat dat allemaal in die kleine wereld... Ja, zitten we speelt het zich allemaal af in Rotterdam. Dus ja, daar heb je het Erasmus. Daar gaan we eigenlijk met alle meldingen bijna naartoe. Uh, mocht er dus iets zijn... Even kijken. Goed, kom maar met mij mee. Een collega ook. Dan gaan we naar het ziekenhuis. En dan hebben we eigenlijk meerdere ziekenhuizen. Ik denk dat we hier naartoe moeten. Omdat daar de post voor... Oh, ja, daar heb ik de post uh, neergepleurd. Of dat is mijn startpunt. Maar eigenlijk gaan we altijd hierheen. Dat is het grootste ziekenhuis. Uh, geloof ik. En daar... Uh ja dat zien wij dan toch altijd als erasmus Oké, okay, ga al zitten. Kijk of die ga maar zitten. Pa. De collega gaat fictief bij hem achterin zitten. We krijgen een standaard route van de meldkamer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. En dat is... Ah ja, dat is natuurlijk ook nog een. Ik ga even met spoed, maar niet te veel aandacht te trekken zeg maar, voor de patiënt ook. Richting ziekenhuis. Oh. Dus uh, officieel ben je verplicht om van begin tot het einde de sirene aan te doen. Dat wil zeggen op het moment dat ik ook maar gas geef bij de, op de parkeerplaats al juist. Uh, had ik de sirene moeten aanzetten en ik mag de sirene pas uitzetten op het moment dat ik achteruit of hoe dan ook de poort, de garage van het ziekenhuis in rijd. Uh, uiteraard gebeurt dat niet. Maar op het moment dat ik blauw uit of alleen blauw aan heb en ik ga hier nu rechtsaf, of ik, ik ga niet rechtsaf, maar ik rij voor rechtsaf te gaan. Ik ga rechtdoor en krijg ik krijg een aanrijding of ik knal op deze auto ben ik het schuld. Ondanks dat ik mijn blauwe zwaarlicht aan had. En er is een grote discussie over wel een beetje van ja, nou ga kan kan crashen trouwens. Dat was de laatste keer altijd. Goed, schat, dus gaat hij in zelf al de en dan crash je nu. Ja, dat dacht ik al. Oké. Okay. En we zijn weer op de post. Uh, ja, wat, wat wilde ik nog zeggen? Ik weet niet in hoeverre jullie het nog hebben kunnen horen. Dat hoor ik altijd achteraf uh, met het bewerken pas. Uh, in ieder geval uh, wat ik nog uh, wilde zeggen is uh, dat het eigenlijk wel een groot discussiepunt is van ja weet je ze zijn geen voorrangsvoertuig, uh, Dus ze hebben ge officieel geen voorrang met alleen blauwe zwaailichten aan. Uh, ja dat klopt. Maar toch weet je als ze alleen blauwe zwaailichten aan hebben tot er wel iets aan de hand is. En dat is een beetje het punt waarvan iedereen zegt van ja dat is er eigenlijk raar. Maar ik begreep, en ik weet in hoeverre het waar is. Als je dus wel ergens tegen aanrijdt of een ongeluk krijgt met blauwe zwaarlichten, zonder sirenes en je bent je rijdt door rood, dan ben je schuldig aan artikel 5 en artikel 6, geloof ik. En dan ben je geloof ik gewoon je rijbewijs kwijt. Zelfs dan, maar als een verpleegkundige of chauffeur, want ja, verpleegkundigen rijden natuurlijk op de rapid. Um, en nu zeggen jullie van ja, maar de politie doet het toch ook? Ja, dat klopt. De politie doet het zeker veel meer dan de ambulance en de brandweer, omdat de politie soms na een prio 1 melding krijgt. Dus ze hebben dan wel toestemming. Maar iedereen snapt van ja, naar een inbraak moet je eigenlijk niet met alleen met zwaarlichten en sirenes gaan. Want als jij ergens gaat inbreken en je hoort sirenes van de politie, dan ben je al weg. En als ik hier thuis zou zitten, dan kan ik op heel veel kilometer afstand sirenes horen als mijn deur open staat bijvoorbeeld. is dus gewoon hoe de wind staat, is dus gewoon ja alles een beetje, allemaal factoren spelen daarbij mee. Dus ja. Dan rijden ze nog wel eens zonder sirenes. En ja, officieel zijn ze dan geloof ik schuld. Ja, zijn ze dan schuld. Dus Dat is een beetje raar, maar het is wel zo. Um, wij zijn terug op de post. Het is inmiddels al iets meer donker. En we krijgen een melding van een persoon niet uh, aanspreekbaar. Ja, ik, ik ga een meldkamer aan de kijk naar Roger. We in zijn drive brandweer is op de plaatsen, vermoedelijk zijn ze meegekoppeld voor een reanimatie dan. Niet heel veel hier vandaan. Ja, mooi. Oké, okay, ik ga mijn best doen met de knipperlichten. maakte me niet makkelijk een vriend <laughs> nou leuke, uh, leuke toevoeging het, uh, het was wel een punt waar je versneld even, even moest aangooien omdat het wel echt een gevaarlijk kruispunt was. Of een punt in een bocht. Ik moest tegen het verkeer rijden want het stond helemaal vast. Ja en dan moet je soms even je versneller gebruiken. En ja dat is dan een nadeel van deze mod. Dan krijg je dit dingetje. En via de 2 ga je dus naar Weel. Nog een keer via de 2 ga je naar Yelp, En via nog een keer 2 ga je naar Brazil. Ik weet niet wat dat is rechts is dat stil denk ik ik hoefde niet echt veel knippenlichten te gebruiken want het is eigenlijk als maar rechtdoor of met de weg meegaan Oh oh oh dat is fel, dat gaat heel fel zijn. Oké, okay, iedereen in dit gebied mag stoppen met rijden. Collega, ga maar kijk kijken, kom eraan. hij was niet dat spreekbaar de brandweer heeft nu niks gedaan zo te zien mijn collega is aan zijn buik aan het voelen misschien heeft hij pijn in de buik of zo ja we moeten er maar iets van maken want de reenineerde voelt slagen mis hier op de buik te de naar nou, wat je dan krijgt is dat je tot het slachtoffer alles uitbraakt dan moet je hem niet hebben, zeker niet als je op de rug ligt, want dan komt er weer terug in de keel en stikt hij. <coughs> of komt een luchtweg, noem maar op. Ja, dan stikt hij dus. Rap, bro. Nee, gone. geef nou eerst eens medicijnen, want jij bent... Geef het te snel op, vriend. Kijk eens. Pak Brancaar. Ja, rus je mevrouw. En kijk, de mevrouw is geëmotioneerd. <coughs> Geen nogal vriend of zo, of broer, weet ik het. En ze zag het gebeuren. Nou, kom maar eens. Oké, okay. we gaan met prioriteit A2 uh, naar het ziekenhuis. en A2 richting het ziekenhuis en welk ziekenhuis pakken we ons eigen ziekenhuis, of eigen ziekenhuis uh, in de buurt van de post waar we ook de dienst zijn begonnen. Daar moesten we even de, de mod starten enzo. We dus gaan kijken of we daar... Diablos. Is het nou mijn schuld of zijn schuld? Uiteraard zijn schuld. Maar ik reed misschien wat te hard. Uh, we gaan kijken of we daar niet crashen. En zo wel zie ik jullie. Uiteraard zometeen weer op de post. Links is vrij, rechts is vrij. op die uit en krijgt mooi tot uh, zometeen mensen On west code zo daar zijn we weer hoor uh, we krijgen een melding a2 west ik, uh, ik moet hem aannemen kut te laat Oh ik vergis is niet meer aannemen oké okay, we hebben geen melding uh, andere am heeft hem overgenomen wij uh, zijn dus weer een zetbaar we gaan niet meer heel lang door Misschien heb ik nu een ander poppetje. Ik weet niet. Het is namelijk een paar dagen later dat ik weer heb opgenomen. Ik heb eigenlijk niet gekeken hoe ik nou uitzag. Ik geloof dat ik als hem uitzag en hij als mij. Dus dat uh, eigenlijk uh, nu om de rollen zijn omgedraaid. Maar goed, maakt uit. Um, ja, voor de rest. Ik weet niet meer wat ik wel al Attention niet had gezegd. Krijg krijg dezelfde report. melding? Public intoxication. Uh, Bay City. Incline. Roger that. A2 richting een persoon nee. on Die uh, onder invloed zou zijn En uh, zodanig dat ze toch de ambulance hebben gevraagd Dus ja, dan gaan wij eens kijken en dan uh, gaan wij waarschijnlijk gewoon uh, tegen de politie zeggen van neem hem maar mee. Want wij zijn geen taxi, <coughs> tenzij of zij dood ligt te gaan. Nou, zet ons maar op ter plaatsen. Is het weer onze Nico... Ja hoor Nico's, lekker man. Word niet agressief hè Nico, kom op hè. Even kijken. We pakken dit ding even mee, dat heeft de meer helemaal niet toe, maar doe nou eens normaal Nico. Maar even voor me blazen, dan weet ik hoeveel jij gedronken hebt. Nul punt. Ja, en hey Nico, je lijkt mij uh, flink in orde. Je was zelfs met mijn vechten. Dan ga ik jou niet uh, hier uh, ophouden om het maar zo te zeggen. Mag je met de ambulance of met de politie mee? Dat is niet mijn taak. Hij is helder. Hij is uh, ja, gewoon aanspreekbaar, agressief. Die gaat niet mij ombieren. Dat weet ik wel. En nu, uh, ja, nu gaat de politie ook meteen door, maar fictief gaat hij dan met de politie mee. We zijn terug op de post en het is zelfs nog een beetje gaan regenen. Dus we hebben ondertussen ons, of ik dan, en mijn collega had het al, nog even een jasje aangetrokken. En dan uh, zit het terecht bijna op. Ik weet niet of we nog een melding gaan krijgen, maar uiteraard uh, gaan we er wel voor zorgen, want anders zouden we nu niet meer kijken. Um, maar welke? Dat weten we natuurlijk niet, een drugsoverdosis. op de we avenue. Drug we Strawberry kunnen? Avenue, ik heb het bijvoorbeeld dat we daar net waren, dat zou Code 3. Roger, we're heading over now! Roger dat. Yeah. Lifeguard Granger, at the scene. Dat wordt hem niet. Oh, iets erg ingestuurd. Maar goed, idee was er. This state has won lots. Jo. Keurig ruimte gemaakt, links vrij. Groen licht. Ja, maar eens kijken bij deze mevrouw drugsoverdosis. Ik ga de spullen pakken, de medicijnen. Zullen we een scoop run en win doen? Een scoop en win. Hierop gooien. We moet een voorstellen trouwens. En dan... Uh... Oh, dat is meneer, sorry. Nee, mevrouw, ik zie het echt niet. Mevrouw. Dus hierin, uh, hierop gooien en vervolgens uh, richting ziekenhuis met spoed. Nee, ze is niet dood. Ze gaat gewoon even slapen. Oh. Oké, okay. go, go, go, go. go. je oh, um. bed in de verkoop. Oké, go, go, go, go. A1, ziekenhuis. Follow me. dat je pik. maar in richting erasmus oftewel, het ziekenhuis hier zo om het hoekje, even tegen het verkeer in mensen kunnen jullie allemaal bedanken voor het kijken heb jullie een heel toffe video vonden en ik zie jullie graag over twee dagen weer bij een nieuwe video uh, maar je bent toch nog helemaal niet daar nee dat klopt maar ik ga wel zo crashen en dat weet ik op het moment dat ik hier aankom en de verdachte of de slachtoffer moet ik zeggen. Oh nee, nu natuurlijk niet. Um, nou goed, nogmaals. Ik ga nu de brancard pakken. Ik leg het slachtoffer op de brancard of zoiets. Uh, we gaan er weer. Ja, en we gaan hier naar binnen afleveren. Met... Ja, alsjeblieft. Mensen bedankt voor het kijken en tot over twee dagen. Doei!